Wat zie jij als je naar me kijkt? Waarschijnlijk iemand die minder compleet is. Maar ik heb geleerd om nieuwe wegen te ontdekken. Creatief te zijn. Ik heb geleerd om mijn kracht anders te gebruiken. Ik daag mezelf uit en verleg mijn grenzen. Ik? Ik heb het in me. Zie jij het ook? Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich niet welkom in de sport.